Ik vind voetballen heel leuk. Hup -hup -hup -hup -hup -hup. Straks gaan we uh, korfbal doen. Voetbal vind ik leuk. Het is eigenlijk best leuk om elke dag te sporten. En ook nog geen gezond. We zijn aan het sporten voor de week gezond. Dit is een, het is gewoon voor gehandicapte kinderen. Omdat de gehandicapte kinderen kunnen ook sporten. Sommige kinderen kunnen niet bewegen. Hè? Ja. Dus daarom is het ook belangrijk. Het is natuurlijk heel belangrijk dat ze sporten en dat ze verschillende sporten zien. We hebben veel gehandicapte kinderen die niet dagelijks sporten of bijvoorbeeld een simpele sport als voetbal ja, onbekend voor is. En nu op deze dag kunnen ze alles ervaren en krijgen ze de speciale aandacht die ze eigenlijk ook verdienen. Ik vind het een leuke actie dit. Yeah! Ze kijken ook altijd heel raar naar mij. van: Wat is er met dat meisje? Waarom zit ze in een roorstoel? Maar... Dat is heel gewoon voor mij. En ik, en ik ben eraan gewend. Als je eraan gewend bent, dan is het net of je niks hebt. Ik vind eigenlijk sporten gewoon heel erg leuk. Als kinderen met een beperking uh, zo goed aan het sporten zijn... en uh, geen belemmeringen zien, wie ben ik dan om die wel te zien? Dus ik moet weer dat, dat, uh, ja, ook dat abonnement wat ik zeker heb van de sportschool... toch maar weer eens activeren. Eigenlijk zijn gewoon... Mensen hetzelfde, of ze nou gehandicapt zijn of niet.